Ik ben Marian Hellema. Ik werk als zelfstandig ICT-erfgoedspecialist. Dat wil zeggen dat ik veel werk aan het digitaliseren van erfgoedcollecties, aan het verrijken van de gegevens, aan het ontsluiten van de erfgoedcollecties en aan het koppelen van verschillende collecties. En in het TRIADO-project heb ik een advies opgesteld over het digitaliseren van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. En ik adviseer ook over het verrijken van de collectie. Wat ik zelf toch de meest spannende fase vind is eigenlijk de verrijking. Dus uh, na het scannen en het uh, OCR uh, kijken op wat voor manier je dat nog verder kunt verrijken met extra gegevens. En dan ook vooral op zo'n manier dat het echt bruikbaar is voor reële onderzoeksvragen. En dat vind ik ook het mooie aan het Triado-project. Dat dat ook nadrukkelijk in het project is opgenomen. Dat, een, uh, ja, dat er echte historische onderzoeksvragen gesteld gaan worden aan het archief. En ja dat we gaan zorgen dat die ook echt beantwoord kunnen worden. Je hebt eigenlijk altijd wel uh, wie wat waar, wanneer vragen die je aan een collectie wilt kunnen stellen. En dat ja, de technieken die gebruikt zullen worden en ontwikkeld zullen worden, die, ja, die dragen daaraan bij. Wat mij uh, heel interessant lijkt is als je met die named entity personen kunt herkennen. Dus, dus een bepaald uh, document in het archief gaat over iemand die verdacht werd van iets. Maar in zo'n uh, document kunnen ook uh, andere personen worden genoemd. En dat weten we nu nog niet, maar het lijkt mij heel interessant om die uh, verbanden tussen personen van die, die vaak samen voorkomen in één document, om op die manier het archief te kunnen bevragen. En ik denk ja, dat daar echt duidelijk wordt dat uh, ja, de dat, dat, uh, ICT-techniek daar de onderzoeker heel erg kan ondersteunen, want ja, dat krijg je gewoon nooit van elkaar door alles gewoon zelf te gaan lezen en uh, te gaan uh, bekijken. Op het grensvlak van ICT en gebruik denk ik dat dit project heel interessant is omdat hier de historische vraag ook heel belangrijk in het project is en ik ben ervan overtuigd dat de techniek de historicus kan helpen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat uh, historische onderzoeksvraag, ja, die staat voorop. Dus dat is het uitgangspunt en de ICT-techniek, uh, ja, die kun je gebruiken om de onderzoeker zo goed mogelijk te helpen. Maar uh, wat de onderzoeker wil weten, dat staat voorop.